Iedereen is weg, de wereld staat stil, maar kunstenaars blijven maken en tonen jou een wereld vol kleur, vol warmte, vol troost en vol verbeelding. Kunstliefhebbers en kunstenaars, vind elkaar, juist nu. Ga naar boknet.nl